Ik um, vind het het leukste boek wat ik ooit gelezen heb, is Isabella Allende en dan het Huis met de Geesten. Ik heb het uh, op vakantie gelezen. Um, van mijn, ja, mijn eerste vakantie in het buitenland en dat het boek heeft gewoon het meeste indruk gemaakt. Lange warme zomer, een huis met geesten en uh, een geschiedkundige roman en dat sprak me het meeste aan. En ik moet zeggen, tot nog toe vind ik dat het mooiste boek wat ik heb gelezen.